In dds 17 maak je jouw eigen componentsymbolen voor gebruik in enkele lijns- en meerlijnschema's en in je verdelen documentatie. Dit geeft je nog meer flexibiliteit in je dagelijkse werkzaamheden. Je maakt een nieuw schemasymbool eenvoudig aan op basis van verschillende templates. Je kopieert een bestaand symbool en bewerkt het. Aansluitpunten en tekst kunnen eenvoudig toegevoegd worden. Je hoeft het nu enkel nog te benoemen en op te slaan. Daarna verschijnt het in je ontwerp. Ook kun je een symbool helemaal zelf maken of een DWG of DXF bestand gebruiken en bewerken. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.